Goeiedag en hartelijk welkom bij onze nieuwe vlog. Mijn naam is Sven. En mijn naam is Niels. En het einde van het jaar is hier in zicht. Ja, dat kun je trouwens zien, want je bent zeker bezig met een in no november, of niet? Klopt, goed gezien Niels. Ja, maar goed. Uh, het einde van het jaar is dus de tijd dat we onze trouwe relaties een warm geschenk gaan weggeven. Maar wat zullen we ze eens geven? Ja, ik zat te denken aan een strandbal. <lacht> echt? leuk. strandbal kan altijd, maar het is wel echt een zomerartikel. Waarom zet dan? Dat ook, dat heb ik ook al een keer gedaan. Ja, dat hebben we ook weer gedaan. Maar wat moeten we dan geven? We maar wat inspiratie. Niels, Niels, waar ben je nou? Ik heb ons favoriete artikel gevonden: de paraplu. En ik stok even de glossy van Elde heen te bladeren. Daar zie ik parkerset staan, stroophaafse blikken. Kijk oh, eens, kijk wat ik heb gevonden, Niels. Wat zie jij er leuk uit? Oh, dankjewel. Ik heb echt heel veel inspiratie opgedaan, ja. in onze showroom. Ik ben benieuwd. Onder meer. De oh, Rituals pakketten. Dat in. is wat voor mij. cadeautje voor jou kun je wel gebruiken volgens mij. Dankjewel. Een mok met daarop Merry Christmas. Chocomelletje erin en je avond is compleet. Maar ook, hey. Oh, je hebt hem gevonden hè. Hij heeft hem gevonden. Om je relatie weer warm te houden. Exact. <laughs> Twee thermosbekers. En een flesje. Zo. Mooi. Ja toch. Maar uh, doe je heel heb je ook iets uit je tas aan Wat is oh, dit? Doosje. O, oh, een wijngeschik Weet je wat we daarmee gaan doen? No? Die gaan we weggeven. Okay. Samen met jouw Merry Christmas kookschot. Door dit bericht te delen maak je de kans op. En we hopen voor nu dat jullie genoeg inspiratie hebben gekregen van ons. De afsluiting. Aju. Paraplu. Voor nu. De afsluiting. Aju. Sense paraplu. Sense paraplu. Maar hij gaat niet open. <laughs> Ik hij. er